Hallo, hallo en wat leuk dat je kijkt naar onze speciale React To All-Star serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikken-presentatoren op hun items van vroeger. Met in deze aflevering Manuel Broekman die het item terugkijkt waarin hij letterlijk gaat speeddaten. Zullen de vrouwen hem nuchter leuker vinden of wanneer hij speed op heeft? Ik ben heel erg benieuwd wat ik te zien ga krijgen. Want het was een uh, tijdje, tijdje geleden dat ik al die lijpe dingen mocht doen voor BNN, spuiten en slikken. Ik ben heel benieuwd. Ik doe mijn oortjes in en uh, let's go. Voor spuiten en slikken hebben we al eerder speed getest. Maar toen lag de focus voornamelijk op de lichamelijke reactie. Omdat we ook wel eens willen zien wat de drug sociaal doet. Wat het doet met je omgangsvormen. Testen we het nog één keer om te kijken hoe je overkomt na gebruik. Dus ik ga daten. Speed date. Wat ik wel vet vond... Kijk, los daarvan dat dit een hele, weet je, een vette actie was. Je krijgt wel informatie en, uh, en, en, uh, en uh, je ziet me gewoon inderdaad uh, dan drugs gebruiken. Um, maar wel op een uh, entertaining gevoel, weet je. Dat taboe doorbreken, dat was ook een van de redenen dat ik meedeed toen vroeger. Er zit een klein uurtje voor aanvang van het speeddaten. Dus het wordt wel tijd dat ik het spulletje in ga nemen. Uh maar die speed was ranzig ik zie het nog ik proef het ook weer een gelige substantie wat gewoon als een raket zo naar je voorholtes gaat en dat je denkt wat gaat er nu gebeuren uh, ik heb echt echt de oren van mijn collega's afgeluld volgens mij dus ik heb hier de bullet en daar zit dus een klein hoeveelheid speed in ik ben erg benieuwd of ik ga scoren vanavond. Oh, Proost. Wow. Ja. Ja. Ja, Dit is een ijzeren bullet en dat doseert eigenlijk de hoeveelheid uh, drugs wat je gebruikt voor een, uh, voor een nakkie eigenlijk. Ik moet je zeggen, en dat weet niemand eigenlijk, maar de bullet hebben wij toen met de redactie toch wel eventjes uh, nog een paar keer uh, recreatief gebruikt met elkaar. Dus de bullet komt ook wel allemaal, uh, komen allemaal uh, herinneringen terug. Twee weken geleden is Manuel ook wezen speeddaten, maar toen volkomen nuchter. Van de dertig vrouwen die tegenover een plaats namen, waren er elf die een vervolgdate wilden. Elf van de dertig wilden maar met me door met mijn date? Hmm. Maar mensen hadden volgens mij een beetje soms een voor, vooroordeel over mij. Ik weet niet, um, een beetje vlot en een beetje arrogant. Um, ik weet niet, ik heb dat nooit echt begrepen of zo, maar... Misschien kwam het ook omdat ik, dat ik ook wilde entertainen. Ja, je bent, toch, je bent toch een programma aan het opnemen, dus dan ben je toch een beetje televisie aan het maken. Misschien komt het daardoor. Of ze vonden me echt een kwal en mochten me echt niet. Eh, dat kan allemaal. Het verbaast me wel. Ja. Uh, mijn eerste indruk was dat ik dacht dat een hele arrogante to jongen was. Ik kwam een beetje verlegen over. Ophouding. Ongelooflijk. Ophouding. Is zichzelf wat meer profileren. Hij heeft volgens mij alleen maar vragen aan mij gesteld. En, uh, ik kreeg eigenlijk niet weinig ruimte om vragen aan hem te stellen. Misschien moet hij een paar biertjes meer drinken. <lacht> dat iets gewoon wat, wat, wat vlotter gaat. Dat moet goed komen, want deze sessie zal Manuel ondergaan onder invloed van speed. Oh, oh, oh nee! We er zin in jongens, want ik heb 30 chicks die aan een tafeltje met mij gaan daten. Ik heb klamme handjes. Ik voel me best wel een beetje druk. Ik begin gewoon spontaan te zweten. Ja, druk zweet. Speed is toch niet iets wat je van, wat van gaat hallucineren. Maar wel, dus we hadden wel echt een paar goede, goede sterke dotten hadden we, weet ik nog wel. Maar die ogen, je zit gewoon. Ja, het is... Je ziet gewoon echt een andere blik. Ik heb er zin in. Ik herhaal ook dingen wat ik zeg. Hier zit ik, Tafeltje 6. Laat me komen. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Nou, dankjewel. 100% puur antwoord. Ja. Bizar. is Wel een beetje te... Sterk. Ik weet nog dat ik op die stoel zat, maar gewoon niet gewoon, ah, oh, even ontspannen. Hoe gaat het met je? Hoe is je leven? En hoe heet je? Maar ik zat gewoon, oké, okay, vertel me meer hierover. En ik was echt op een soort Speedy Gonzales date trip. Dat doe ik eigenlijk. Ik ben president. Wow, die mond ook, hè? Jij wordt. Vind je het niet leuk? Jij zit nu op je seksuele piek, lijkt mij. Nee, ik moet 30 zijn. Jij ja, bent een Dirty Girl. Wow! Het wordt een soort American Psycho-achtig. Je zit nu op je seksuele piek, lijkt mij. Wow, oh, apart. Ik herken mezelf eigenlijk niet helemaal terug. Dit is wel vrij uh, confronterend om mezelf zo te zien. Zo. Het is pauze en ik heb het echt super naar mijn zin. Ik heb soms het gevoel dat ik iets sneller ga dan de ander. En ik denk ook dat dat zo is, maar ze hebben wel veel lol. En ik denk dat ik sowieso meer jaartjes heb dan de vorige keer. Ja, maar dat is... aan. We hebben... Nee, hey, maar we hebben maar twee, drie minuten. En dan ga jij Oh, Eén. naar de kant. Nee. Yes. Oh ja, zeker. Dat ja. mooi, hè? He? Nee, cool. Ja, even Zo. <laughs> Ik heb niet zoveel gezegd, maar ik merk wel dat er, iets, dat er iets aan de hand is. Ik heb een nieuwe dans. Nou, ik denk dat hij net zo mooi is zo te zien als een shirt. Ik merkte wel dat ik, toen, toen ik de drugs op had, dat er wel mensen wel meer een beetje waren, wat is het voor een rare gast, weet je wel? En wat is het een beetje een soort van uh, ijdeltuit en uh, ja, gewoon niet luisteren. What the fuck? Ik heb gewoon doop gebruikt op tv, dat is wat vrij bizar eigenlijk waren. <laughs> maar voor voorlichting, dat snap je zelf ook wel nu naar het toilet. Fukkie, fukkie doen. Ga je lekker dan ik lekker dansen? Ja, dat is oh. <lacht> nou, leuk wel. Het <lacht> gaat over Jij wou in... Danza. Nou ja, was onwijs gezellig. Nee, ik ben... nee, nu gaan we beginnen door. Nee, nu gaan we verder. Nou, uh... Hoep. Ik heb het super naar mijn zin gehad. Ik was scherp. Ik was de hele tijd een milliseconde. Eerder dan mijn tegenpersoon. Maar ik ga voornamelijk gewoon heel snel. Ik wil snijden naar de goede onderwerpen, soms seks, dat mensen denken, hé, hey, wat fuck vertel ik nu? Gamelijk voel ik mij geweldig, ik bruis van de energie en ik heb zin om deze nacht totaal te doorbreken door vette shit te gaan doen en scherp te dansen. Manu, we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat de uitslag is. Ja. Elf vrouwen vonden jou zonder speed gebruik heel leuk. We wilden vaker met je uit. Maar maar liefst 15 vrouwen. Oh, de ja. aangelegenheid. Wauw. Los van dat dit gewoon heel lijp is om dit terug te zien. Um, herinner ik me nog wel dat het gewoon heel gek is. dat je um, totaal zo high bent en zo eigenlijk met jezelf bezig bent. Ik bedoel, ik was volgens mij totaal niet geïnteresseerd in de ander, zie ik. En dat kan drugs misschien wel een beetje doen of zo. Maar ik had het wel naar mijn zin. Ik had er wel, ik had er wel veel plezier in. Dus uh, toen dachten mensen ook van, ja weet ik, weet ik, moet ik nou speed gebruiken als ik een meisje wil versieren? Was er nog op straat, vroegen mensen dat. Toen zei ik, nou, kijk maar dat item terug. Ik denk niet dat je dan echt uh, de leukste versie van jezelf bent. Maar wel lachen.